Welkom bij de Wat Zit Je In M'n Show. We gaan het vandaag hebben over zaad, zaad en nog eens zaad. Ja? Nou ja, weet je? Dus, ik zeg tegen die man, ga naar huis even lekker een balletje eten. Maar, zonder knoflook, met saus.